Welkom bij Model Twijnstof, deel 2 van de treinbaan. Ik had niet gedacht dat het een uh, aflevering zou worden in meerdere delen. Maar uh, hier zijn enkele van de grote jongens. En hier is dan de TGV Sud est uh, In zijn volledige lengte. Ik merk dat er uh, twee problemen zijn. Zo ziet het er redelijk uit. Maar uh, bij uh, de rechter uh, lok doet het de uh, verlichting het niet, en, uh, de, de, de rode verlichting dus. En het tweede probleem is dat waarschijnlijk er, uh, de anti-slipbanden van een van de twee loks versleten zijn en dat de ene veel sneller loopt dan de andere. Gevolg daarvan is dat die uh, op dit spoor absoluut niet wil rijden. Ik zal alle slipbanden na moeten kijken en alle wielen nog een keer grondig schoon moeten maken. Wil die daadwerkelijk echt gaan rijden? Um, ik zal dat denk ik pas gaan doen als ik, um, als ik echt een, een baan heb, zodat ik ook langdurig mee kan testen. Uh, jammer, ik had gehoopt dat deze het uh, helemaal zou doen, want uh, individueel doen elk van de twee uh, of, -loks van de twee locks het eigenlijk best goed. Maar uh, ik vermoed dus ook uh, dat het met het programmeren dat ze niet helemaal dezelfde instelling hebben of dat de motor anders reageert. Want de motorwagen zit wel wat verschil in, dus die zal ik uh, eigenlijk helemaal moeten gaan kalibreren. Uh, daarvoor uh, heb ik een uh, lang stuk rails nodig en timings en uh, dat soort zaken. Dat uh, zit er nu niet in. En dit zijn de grote jongens. Tussen uh, het andere materieel staat er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 delige talies van Meana. Um, deze heeft ook in de motorwagen een schakelaarje op kunnen zetten om aan te geven welke richting die uitrijdt. Ga je de andere kant op rijden. gebeurt er niet heel veel met de verlichting. Um, in principe rijdt die, maar ik merk wel, bochten zijn best lastig. De... Even kijken, of hij een stukje willen. De verlichting verandert in ieder geval, ik ben nog met de decoder bezig, er zit een vrij kleine motor in. Nou, hij ontspoort eigenlijk meteen al. Er zit een vrij kleine motor in, uh, alle andere bakken zijn vrij licht, dus hij trekt hem wel, uh, ook een heuveltje op moet wel lukken. Maar doordat alles dus zo licht is en uh, de bochten in deze baan vrij scherp zijn, uh, is het eigenlijk een garantie op een ontsporing. Als ik hiermee wil gaan rijden heb ik een lange rechte baan nodig met uh, op twee einden een grote lus om te keren, veel ingewikkelder dan dat en uh, deze gaat het in ieder geval niet trekken. Het is wel mooi dat die compleet is, ik heb nu op het goede volgorde, denk ik met uh, aan het begin de eerste klas stellen, daarna de bar, Vervolgens door wat tweede klas tellen en uh, de, in dit geval de dummy motorwagen. Er zaten wat kabeltjes los. Die uh, heb ik uh, weer opnieuw vastgezet. En ja, uh, de, de decoder en de motor hebben nog wat ruzie. Omdat het zo'n kleine motor is. Uh, om dan toch genoeg vermogen uit te halen, heb ik wat, uh, wat lopen vechten ermee. De andere die er staat is mijn ICE. Deze is zeven delen. Er mist nog één eerste uh, klasrijtuig. En um, op zowel de binnenste als de buitenste baan leidt het uh, eigenlijk gegarandeerd tot ontsporing. En uh, ik heb geprobeerd ermee te rijden, ik ga het niet nog een keer proberen. Hij staat nu uh, mooi met zijn, uh, met zijn verlichting deze kant op. En dat is het enige wat ik eigenlijk ook aan kan laten zien. Uh, even kijken waar ik hem heb. Ah, hij wisselt mooi van verlichting dat hij nu rood is. En uh, hij reageert lekker vlot op het rijden. Maar ik denk dat hij uh, vrij snel uh, dadelijk zal ontsporen. Daar gaat hij dan. Bij deze uh, zit de motor. Oh jongen, niet zo snel. Bij deze zit de motor in de bistrowagen. En uh, wat er voor en de achterkant zijn, dus uh, allemaal lege van ons. De stroompickup zit gek genoeg weer in de uiteinde. Dus dat betekent dat als je hem wil programmeren, dat je zowel een, een kopwagen als de bistro op een spoor moet zetten om hem in te kunnen stellen. Doe je dat niet? Dan doet hij helemaal niets. Een andere oud gediende is deze uh, Rocco 1823. Uh, wat erachter hangt is uh, redelijk nieuw. Dat is een DDM1. Dit zijn vijf wagen, stel ik wil er nog een tussenwagen bij, um, of misschien een um, MDDM motorwagen in plaats van de locomotief. Op dit moment heeft de achterste dummy motorwagen, maar zeggen. die heeft een witte verlichting, die is ook niet wisselbaar, er zit ook nog geen decoder in. Um, die, uh, dat is iets wat nog op mijn verlanglijst staat om in te gaan bouwen bij, uh, bij die, zodat ik daar ook mee wisselende verlichting heb. Meer uh, stroomvoerende koppelingen in te gaan uh, zetten is uh, te veel werk. En hier heb ik de nieuwste dubbeldekker rijden, de NS. Uh, IRM of VRM in dit geval. De achterste begonnen heeft niet altijd even goed contact, dus die uh, zie je nogal eens zijn verlichting uitdoen. Uh, die zal ik wat moeten verzwaren. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als ook met uh, de andere dubbeldekkers die ik heb staan. En, en met meerdere treinstellen dat ik merk. Als je het uh, hier, in deze box gaat, gaat hij mooi uit aan uit. Interessant, maar niet helemaal de bedoeling. Nu is het spoor ook erg slecht. Problemen met deze waren uh, dat een van de wielen van uh, de motorwagen aan het einde uh, afgelopen was. Het draaistijl was kapot. En um, er um, was een heleboel gesmolten aan de verlichting van, datzelfde, uh, van diezelfde kopstijl. Het is allemaal gerepareerd. Uh, aan de achterkant is het vervangen voor de LED. De voorkant die nu uh, hier op maandag komt, die is nog steeds pluim. En uh, het staat wel een beetje op de dominatie om te vervangen, want ik heb eigenlijk niet zo'n uh, zin in dat er nog meer dingen zouden gaan smelten in het zonnetje. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik had hem gekocht uh, dat hij helemaal goed was, en dat was helaas niet zo. Maar het droogte dus er niet in. Ik vind het een mooie. En uh, hij rijdt best goed. Verder heb ik ook een uh, trax -locomotief. Laat ik die vooruit laten rijden. Achter deze Trax hangen allerlei slaaprijtuigen en nog oude Lima-autorijtuigen. En deze Trax is niet zomaar een Trax, het is een uh, Vira-Trax. Eentje die uh, niet al te lang rond heeft gereden. Als eerste hangen hier uh, aan de plan N, of de type N van uh, de NS. Die ik eerder achter mijn stoomlocomotief had hangen van Roco. En wat nu loslaat is uh, de slaaprijtuigen van de City Nightliner heten ze denk ik. Deze reden vanuit, uh, vanuit Den Bosch. Oh, er zit iets goed vast, ik krijg ze ook niet meer aangehaakt. Deze reden vanuit Den Bosch naar uh, uh, in ieder geval het zuiden toe. En er uh, zat vaak uh, een uh, autotrein aan vast. Het waren de oude autoslaaptreinen. Ook hier rijd ik wat voorzichtig mee door deze zwabbel. Er valt op dat hij zowel aan de voor als achterkant zijn of zijn, zijn, zijn, zijn frontlijn uh, voert. Het is uh, apart. Ik weet dat deze een vrij, uh, vrij ingewikkelde uh, aansluiting had in plaats van de normale. Dus uh, zat wel een normale zespins in. Dat is beter. Maar er zitten wel een heleboel transistoren en dergelijke bij. Dus ik vermoed dat er een functie aan staat. Zodat die op beide kanten zijn frontlijn zijn voert, Of dat de decoder er verkeerd in zit. Zou ook nog kunnen. Tot zover deel 2. En, vond je het leuk? Like, subscribe, deel. En laat een berichtje achter.